In deze video laat ik zien hoe je vanuit PowerPoint een opgenomen diavoorstelling kunt opslaan en publiceren naar Stream. Wanneer je een opname hebt gemaakt van je diavoorstelling, dan zie je dat in ieder geval doordat er overal van deze audio uh, symbooltjes of een videokader staan in je dia's en dan ben je klaar om je presentatie te delen dat kun je doen via het platform Stream. Dat is een videoplatform in Office 365 waarin de video's binnen jouw organisatie kunnen worden gedeeld. Dat kun je doen via de optie opnemen in PowerPoint. Die zie je hier staan. In deze menubalk daar heb je deze knop publiceren naar Stream. Zie je dat opnemen nou niet, dan moet je je lint aanpassen. Dat doe je via bestand opties helemaal onderaan links lint aanpassen en dan zoek je in de rij die hier staat zoek je naar opnemen en als hij niet aangevinkt staat dan vink je hem aan en klik je op oké OK. dan zul je de optie opnemen dus ook bovenaan hebben staan en daar heb je de knop publiceren naar stream. klik daarop en je komt in de, het venster waarbij je je video of de presentatie exporteert naar een videobestand. Je kunt het een naam geven, je kunt de beschrijving invullen en je kunt hier ook meteen bepalen of iedereen in jouw organisatie die video mag bekijken. Als je dat uitvinkt, dan ben jij de enige die het kan zien en dan moet je achteraf, zoals hier aangegeven staat, nog in Microsoft Stream de machtigingen aanpassen zodat iemand anders het ook kan zien. Als je klikt op publiceren, dan wordt de video geüpload naar stream en kun je hem daar weer terugvinden. Je kunt er ook nog voor kiezen om je oorspronkelijke PowerPoint bestand samen met de video te uploaden, zodat iemand die de video bekijkt, dat bestand er ook bij kan downloaden. Ik klik op publiceren en dan zul je onderaan in beeld een voortgangsbalk zien openen. Die staat hier en afhankelijk van hoe groot je... PowerPoint bestand is, kan dit wel even duren. Deze presentatie heeft 31 dia's, dus deze statusbalk zal langzaamhand vollopen. Op het moment dat die volloopt, volgelopen is, dan is je video in stream terug te vinden en kun je daar de machtigingen aanpassen.